Hoi, mijn naam is Robbie de Roos van 12 en ik vertel in het kort wat onze kassademonstratie inhoudt. Zo weet jij precies wat je te wachten staat als één van onze specialisten langskomt. Onze demo bestaat uit vier stappen die we samen doorlopen. Om te beginnen kijken we naar de huidige situatie van jouw locatie. Wat zijn jouw werkwijzen? Vervolgens bespreken we wat er goed gaat en waar wij kansen zien waar jij op kunt inspelen. Dan staat de echte demonstratie van onze kassa. Vervolgens kijken we naar de online beheeromgeving en naar andere oplossingen die bij jullie organisatie passen. Tot slot gaan we verder de diepte in om te kijken naar een oplossing op maat die volledig aansluit bij jouw wensen en behoeften. Het belangrijkste is dat we samen achterkomen wat voor jou werkt. Op welke manier kan jij efficiënter aan de slag en haal je het optimaal uit je betaaloplossing. Klinkt het interessant en wil je ook een verblijvende dayboy inplannen? Ga naar onze website en maak een afspraak.